Hoi, ik ben Henk. Ik ben 21 jaar en ik studeer toegepaste wiskunde. Vandaag mogen jullie een dag met mij meelopen en geef ik meteen antwoord op de meest gestelde vragen. Ik kwam bij toegepaste wiskunde terecht uh, omdat het heel praktisch is. Uh, je kan echt een vak leren en je, daarna kun je er ook echt iets mee. En ik word sowieso heel blij van goochelen met cijfers. We zijn sinds kort op Kamers in Amsterdam, samen met een klas vanuit Elin. Ai. We gaan nu naar de AVA. Let's go. We hebben net gefietst naar het metrostation en nu pakken we voor het laatste stukje de metro naar de AVA. Als je ervan uitgaat dat je 40 uur bezig bent, heb je rond een 15-20 uur college, zowel online als op locatie. De rest van de tijd kun je vullen met huiswerk maken en groepsprojecten doen. Qua boeken hebben we wel een aantal vrij dikke boeken. Uh, maar die kun je vaker gebruiken voor meerdere vakken en ook meerdere jaren. Tijdens het eerste jaar hebben we twee groepsprojecten gehad. Dan werk je met vier à vijf mensen aan een casus. We werden redelijk in het diepe gegooid, maar de docenten zijn er om je goed te begeleiden. En uiteindelijk hebben we een heel mooi eindresultaat behaald. Tijdens een project ga je toepassen wat je al eerder hebt geleerd in de theorie. Je krijgt een casus en een berg met informatie. En dan kun je zelf dan de juiste dingen uithalen. Je gaat onderling de taken verdelen en uiteindelijk presenteer je je conclusie in een presentatie of in een rapport. Je moet natuurlijk wel verstand hebben van wiskunde, maar het vooral heel erg leuk vinden en het leuk vinden om je vast te bijten in opdrachten en sommen. Voor de eerste jaar zijn sommige vakken wat moeilijk, zoals calculus of statistiek. Ik had ook financiële wiskunde lastig vond. Maar je wordt redelijk bij de hand genomen en je kunt altijd hulp vragen aan docenten. Het verschil met de middelbare school is dat de docenten niet naar jou toe komen om te vragen of je hulp nodig hebt... ...maar dat je zelf hulp moet gaan vragen. Dus dat is wel belangrijk. Als er iets niet goed gaat, dat je zelf aan de bel trekt. Je hoeft niet per se heel goed te zijn met computers. In jaar 1 ben je vooral nog bezig met Excel. Maar dan begin je echt bij de basis en krijg je alles uitgelegd. In jaar 2 krijg je pas programmeren. Maar dat houden ze echt bij de basics. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Terrasje pakken hoort natuurlijk ook bij het studeren. Yay! Met toegepaste wiskunde kun je heel veel kanten op. Je kunt de ICT in, je kunt ook de data science in, dus met statistieken werken voor grote bedrijven. Je kunt ook bij verzekeringen terecht, dus de actuariaat heet dat en pensioenen. Dus je, kunt echt, je hebt een heel breed palet van beroepen waar je uit kunt kiezen. Ik weet zelf nog niet welk beroep ik wil gaan doen, maar dat is niet erg. Dat komt wel als je later bij je bedrijf gaat stage lopen bijvoorbeeld. Dan zie je meer in de praktijk en dan weet je beter wat je wil. De studie kost wel redelijk wat tijd, maar er is nog wel genoeg tijd om andere dingen te doen. Ik zelf werk op zaterdag in een magazijn van een dakramenbedrijf En ik zit in de opleidingscommissie en bovendien ben ik sinds dit jaar secretaris van de studievereniging. Ik heb nu een vergadering van de studievereniging en dan gaan we praten over... Borrels! De studievereniging organiseert studiegerelateerde dingen zoals workshops, presentaties. We doen ook nog heel veel andere leuke dingen, zoals borrels met studenten en docenten en activiteiten zoals polen of poelen. Ik zou het zeker aanraden om lid te worden van de studievereniging, uh, want zo spreek je ouderejaars en docenten, zodat je ook aan hun hulp kan vragen voor je studie en het is heel gezellig. Nou, onze dag zit weer op. Wij gaan naar huis. Doei! doei, doei. Zat jouw vragen niet bij, geen zorgen. Je kunt je vraag stellen op onze Instagram Het hogeschool van Amsterdam underscore tech.